Ik ben Jan Soering, ik werk op de afdeling SNA Particulier. Daar doe ik service- en acceptatiegerelateerde zaken. Ik ben Mees Smit, projectmedewerker Vitaliteit en ik hou mij onder andere bezig met het Vitaliteitsprogramma Bovema Fit. Bovema heeft ervoor gezorgd dat we prettig thuis kunnen werken. Door mij perfect te voorzien in mijn thuiswerkplek en voor te zorgen dat ik ook thuis goed begeleid word. Bofema Fit is een vitaliteitsprogramma voor onze medewerkers, waarin wij ervoor zorgen dat onze medewerkers zowel fysiek als mentaal gezond blijven. Dat is zeker in deze periode extra belangrijk. Binnen een week heeft ICT ervoor gezorgd dat we met de hele afdeling thuis aan de slag konden en eh, ja, dat werkt nu echt prima. Fit voorziet mij in het hebben van een goede werkplek door alle middelen aan te leveren, zoals een bureaustoel, een laptop of een extra scherm, zodat ik mijn werkplek zo goed en ergonomisch mogelijk kan instellen. Bofemai zorgt ervoor dat je verbonden blijft met je collega's doordat zij allerlei online activiteiten organiseren. Zo hebben ze bijvoorbeeld een uh, online bingo georganiseerd en een pubquiz. Uh, ja, Dat is gewoon erg leuk om maar mee te doen. Uh, de activiteiten die vanuit Bofemai Fit georganiseerd worden zijn wandelchallenges, fietschallenges, de pauzesoftware om tijdens het werk voldoende in beweging te blijven. En bijvoorbeeld een Bofemai sportsprogramma waar de sportievelingen uh, kunnen werken aan hun doel op het gebied van hardlopen en wielrennen. Ik sta elke ochtend een half uur eerder op uh, om te wandelen. Dan gebruik ik de Ommetjes-app die we sinds een paar maanden samen met collega's ook hebben. En uh, als de zon het toelaat, dan uh, gaat mijn racefiets uit de schuur en dan ga ik een rondje fietsen. Ik vind het super fijn hoe mij met mij meedenkt in hoe ik het beste om kan gaan met uh, deze lastige thuiswerkperiode. Ik vind het super fijn hoe mij ervoor zorgt dat we thuis net zo goed kunnen werken als op kantoor.